Ja, ik ga hem meteen op jou ja. aanpassen. Okay. Want jij zegt uh, heel veel ideeën. Ja. Dus jij bent iemand die heel makkelijk ideeën kan genereren, blijkbaar. Ja. Nou, wat we. Wat we uh, je hebt. Je hebt. Een buiten de, de, het uh, termijngeheugen, lange termijngeheugen zoals ze het noemen, heb je ook. Je hebt een soort fase van planning. En je hebt een fase van echt dingen bedenken en maken. Ja. En iets van terugkijken. Oh, okay. En er zijn mensen die. Liever in één van de drie zitten. Okay. Dus je hebt sommige okay, mensen die ja, ja. het alleen maar leuk vinden ja. om dingen van tevoren heel goed te bedenken. Ja. Dus te plannen. Nou, die heb je wel nodig, maar dat is niet handig. Want die mensen komen niet tot ideeën. Nee. Die gaan vooral denken, oké, okay, wat moeten we hebben? Het is er van nodig. Je ja. hebt het helemaal gepland, alle mensen daar. Maar dat is geen idee. Ja. Dan zijn er mensen die zeggen, laat mij maar maken. Maar ik wil liever niet uitwerken. Nee. Daar heb ik niet zo zin in. Veel leuk om gewoon te verzinnen, nog te verzinnen, nog te verzinnen. Nou, en dat komt. Ja. <laughs> er is, als je namelijk iets, uit, als je iets uitwerkt, ja. dan zodra je iets uitwerkt, gaat het iets consequenties hebben. Dan leg je dingen vast. Als ik iets ga bedenken en we hebben een leuk idee en dat gaan we uitwerken, dan, hebben we, dan maken we keuzes. Als ik een, een synopsis voor een, ik heb een leuk idee voor een stuk. En ik yeah. maak een synopsis voor een uh, scenario of een toneelstuk. En dat ga ik uitwerken. Dan zit ik naar één of twee scènes, en na die synopsis zit ik eigenlijk vast. Want ik moet er zitten. Ik ben niet meer zo vrij als ik nee. was in het begin. Nee. Ik zit er gewoon, dat noemen wij. De, de, het materiaal tot zover, dat ja. wordt steeds voller. Ja, en je hebt dingen uitgesloten, want je hebt keuzes gemaakt. Exact. Ja. Nou, en keuzes maken, ja. vinden de mensen die <laughs> dat soort dingen hebben zoals jij, die vinden dat helemaal niet nee, zo leuk. Nee, die zeggen, laat, mij, laat mij, ik heb gewoon ja. iemand nodig. Okay. Die dus, en dat. dat, dat uh, en je hebt dus, als je in een groep zit, ja. heb je. Allemaal dit soort mensen nodig. Dus je hebt mensen nodig die alleen maar met ideeën komen. Je hebt mensen nodig die gewoon ideeën uitwerken. Ja, ja. En je hebt mensen die dingen allemaal goed plannen. Ja. Maar als je het in je eentje gaat doen, ja. dan moet je trainen. Dat je dus. Uh, je, je hoeft niet te trainen, ik ga, ik moet trainen om één van de negen over te houden. Maar ik moet trainen om zodra ik een idee heb begin ik aan de uitwerking. Ja. Ik zal een, een okay. voorbeeld geven wat ik bij schrijvers doe. Um, je ziet bij schrijvers, heel, ik, ik, zeg, ik geef vaak het voorbeeld van schrijven, want ik, ik ben zelf ja, een heel schrijver. Goed, ja. En, en uh, heel dus dat, ja. dat is mijn manier van creatie. Ja. Dat doe ik naast mijn onderzoekswerk. Leuk, ja. En um, wat je heel veel ziet bij schrijfstudenten, is dat ze maken een scène schrijven scène in mijn les. Ik bespreek die met studenten samen. En dan zeggen ze ja, heel goede heel feedback, heel goede feedback. En dan komen ze de week daarna terug en hebben ze een nieuwe scène. Oh, ja, je had helemaal gelijk. Maar ik heb nu zo'n leuk idee. Ik heb nu... Ja, maar mijn reactie was op het idee wat je had. Wat, wat gebeurt daar? Want dat doe ik ook. Wat ja, gebeurt daar? Dan zeg ik, dan moet je <laughs> terug naar het eerste idee. Want, want uh, waarom doen ze dat? Omdat ze het veel leuker is om weer een nieuw idee want je hebt het heeft geen consequenties, alles is nog vrij. Het is, het is, uh, uh, het is eigenlijk een kleinkind gewoon de hele tijd. Dus ja. Um, uh, ja. het heeft geen consequenties. Je kan nergens op afgerekend worden. Je kan nergens op afgerekend worden. Okay. Kijk, op het moment dat jij zegt dat jij zegt dat jij negen ideeën zou hebben ja. en je ze alle drie zou af alle negen zou inleveren bij een bureau. Ja. Dan zou je al meteen denken, nou ja, zou ik die alle negen willen inleveren? Nou, laat ik dat dan maar twee inleveren of zoiets. Yeah. Maar die hele neiging om dat niet uit te willen werken omdat je je dan vastlegt. Yeah. En het heeft ook, er zit nog, nog iets in. Yeah.